Mm -hmm. Nou, deze opname die is gestart. Eh, goedenavond allemaal. Leuk jullie te zien. Um, Ilja en ik zijn weer uh, de host van vanavond. We hebben vanavond twee uh, gezichten erbij die uh, wat met de opleidingen uh, te doen hebben als docent. En we hebben een gezicht erbij, Josien, die uh, de lessen gaat volgen uh, in, uh, na de zomertijd in nederland en dan hebben we een remko maar dat is elze van basten batenburg en we hebben anja Lijners in de kleur rood haren heel erg mooi dat uh, <laughs> dat meteen allemaal zichtbaar is heel fijn dat jullie er allemaal zijn dankjewel alvast uh, voor je tijd en moeite om hier uh, bij aanwezig te zijn dat is altijd heel erg uh, tof um... Ilja, ik ga jou het woord even ge ge geven, want jij hebt deze mensen uitgenodigd ook voor uh, vanavond. Wie zijn deze mensen? Ja, klopt. Ja, um, Elsa, die uh, is rouw- en verliescoach. Elze, als ik iets zeg wat geen waar is of als ik ernst mis in ben, verbeter mijn rust uh, in uh, België. Um, Elze die gaat uh, per september uh, ook de, uh, als gastdocent um, in uh, de opleiding Afscheidsfotograaf in België. Uh, als gastdocent werken. Um, het stukje over rouw, over rouw en verlies. Um, ja, ik heb Els ontmoet bij de Ritual Coach Academy, waar Els ook les gaf. En uh, nou, ik heb hem maar gelijk even een ander jasje getrokken en gevraagd of ze ook bij mij wil uh, les komen geven. <laughs> en ze zei ja, dat is helemaal leuk. Ja, ik zal misschien wat uh, over mezelf vertellen. Um, ik woon in Lommel. Uh, Lommel is bekend geworden, zeg maar, <laughs> ja, klinkt zo apart, maar is uh, erg het nieuws geweest in 2013 als gevolg van een uh, busongeluk met een uh, schoolbus in Zwitserland. Uh, onze oudste zoon zat dat daarin. Uh, tot die tijd was ik altijd werkzaam in de uh, HRM-deel uh, van organisaties als manager en na het overlijden van onze zoon in dat busongeluk heb ik me gespecialiseerd verder in rouw en ben ik daar sinds 2018-19 ben ik daarin werkzaam als coach, als trainer, als begeleider. Dus zodoende. En daarvoor geef ik onder andere ook les op de Ritual Coach Academy en daar heb ik inderdaad drie Jaar kennen toen ik daar les gaf. Ja, waarom ik dat dan doe, dat is dan denk ik wel helder bij deze. Hè? Dat is uh, gelijk uh, uh, helder voor iedereen. Uh, ja, ik heb er een soort van betekenis aan gegeven, waardoor ik weer verder kon met mijn leven en met mijn gezin. En daarnaast werk ik ook nog als begeleider en als assessor, een projectmedewerker bij een groot maatwerkbedrijf hier in Limburg. En... Dat is ongeveer waar ik me de hele week mee bezig houd. Um, Voor de rest wat nog wel belangrijk is, wat gaan we doen natuurlijk tijdens de opleiding? Dat is leuk voor degene die de opleiding gaan doen om te weten. Uh, dat is vooral aan mijn kant van, gaat over rouw? Hoe ga je om met mensen in rouw? Wat doe je niet? Wat doe je wel? We behandelen ook wel clichés uh, rondom rouw, van het gaat wel over. Als je maar lang genoeg hè, de, de tijd voorbij gaat, dan gaat het wel over. Dat denk ik met vaak. Je voelt je over een paar maanden wel beter. Dus dat zijn de dingen waar we het vooral over gaan hebben. We gaan het hebben overal fases. Uh, zijn die er wel? Hoe beweegt dat? Wat doet de rouw met de mens? Uh, Rouwenden hebben ook vaak een taal. En het is een hele zachte taal. En hoe spreek je die nou als fotograaf naar je cliënten uit? Um, wat ook heel erg belangrijk is voor fotografen is, uh, mensen die een rouw zijn verliezen ook vooral een stukje creativiteit en dat is juist voor jullie vak weer heel belangrijk en hoe kun je dan uh, de relatie tussen uh, de rouwende en jezelf, uh, ja, waardoor er toch dingen gedaan worden waar mensen eigenlijk graag willen. Uh, hoe kun je dan samen uh, tot een mooi resultaat komen van zo'n begrafenis, of een crematie, of hoe uh, dan ook. Dus dat zijn allemaal dingen die, die ja, daar gebehandeld zullen worden. Dat in het kort. Cool. Else, ik ben meteen heel erg reus benieuwd, want jij zegt mensen verliezen creativiteit. Dat hoor ik echt voor het eerst. Het gebeurt vaak. Mensen die in rouw zijn, diep in rouw zijn, die, die zijn niet in staat op zo'n korte termijn als ze net uh, ja, de shock binnenkrijgen. Dat is misschien minder met een opa of een oma. Maar je ziet vaak wel mensen die een, een zeer uh, uh, onverwacht uh, afscheid krijgen, die dan ook nog eens een keer van alles moeten regelen. Vaak zie je het dan wel dat de, uh, de, de begrafenisondernemer het overneemt. Maar je ziet ook veel dat mensen het dan kwijtraken, dat ze gewoon het even niet weten. En dan is het wel fijn als jij fotogra als fotograaf uh, uh, ja, voorstellen kunt doen en wat soort dingen. Ah. Maar goed, dan is het wel iets van korte duur, neem ik aan. Het is dus niet echt dat je het echt... Het is, ja, het is niet van lange duur, nee, nee. Het is echt een eerste rauwe rauw, zeggen wij dan, hè. dan verlies dan, dan, dan je vaak die creativiteit. Ja. Nou, daar wil ik wel even uh, iets over zeggen. <laughs> um, ik heb dus net de cursus uh, gelanceerd, creatief Vrouwen. En dat gaat dus wel over de langere duur. Omdat ik wel gemerkt en gehoord heb um, tijdens mijn uh, werk, maar ook um, in het algemeen en omdat ik het zelf meegemaakt heb, dat je dus wel je creativiteit kan verliezen en dat je heel erg in je hoofd zit. En dat je eigenlijk niks meer met je, of niks meer, maar weinig met je handen doet. En dat je niet meer bij je gevoel kan komen. En door creatief bezig te zijn, dan gaat het eigenlijk meer zelfs nog om de mindset niet Het is geen tekencursus, ik bedoel, ik leer hier niet uh, een prachtig landschap tekenen. Maar gewoon het proces, het bezig zijn. En dat is gewoon inderdaad waardoor je weer in verbinding met jezelf komt. Waardoor je je hart weer kan voelen. En dat is wel op de langere termijn, dat je creativiteit uh, verliest. En dat kan soms... Uh, ja, dan duren. Het kan lang duren, het kan kort duren. hangt helemaal vanaf hoe jij erin staat. Hè? Dus afhankelijk van wie er voor jou zit. Ja, ze hebben wel een beetje aan het lesgeven nu hè. Ja. <laughs> afhankelijk van hoe, je ervoor, uh, uh, hoe jij je rouw beleeft. Want dat is voor iedereen natuurlijk heel bijzonder hè. Ieder is een eigen rouw, ieder is een eigen relatie met de persoon, ieder is een eigen uh, verbinding met degene die overleden is bedenk wel, je hebt net een shock gehad, er is iemand overleden, je zit in je diepste verdriet en je moet een begrafenis regelen en een fotograaf. En dan vraagt de fotograaf, ja, wat wil je van? Ja, dag, ik ga het lekker regelen, ik wil gewoon mooie plaatjes hebben, zoek het uit. De mensen zijn dan heel benieuwd, die kunnen dan op dat moment niet bedenken, ik wil sfeerbeelden of ik wil dit. Of, eh, ik heb te weinig verstand voor fotografie zelf, dus dan ben je straks ook wel heel erg benieuwd wat ik daar weer over leer via deze cursus. Maar dat is juist het moeilijk om op dat moment in je hoofd wat een grote wat een massa is, om daar je creativiteit te krijgen, te bedenken, wat wil ik nou straks graag zien en wat is belangrijk voor mij. En ja, daar gaan we het dan op. Ja, mooi. Leuk. Nou, ik heb er nu al meteen weer zin in. Helemaal gaaf. Oké. Klinkt goed. Ja, leuk. Misschien dat uh, Josine en Marianne daar ook nog een aanvullende vraag op hebben of dat die nog straks komt. Um, doe gerust mee. Steek je hand op. Uh, doe je audio aan en uh, doe maar gerust mee. Dat altijd, uh, maakt het uh, interactief, boeiend en, uh, en leuk. Um, nou, ja. dan uh, de volgende patiënt, wou ik bijna zeggen, maar de volgende spreker is uh, misschien wel Anja. Uh, Anja, die is al wat langer verbonden aan de opleiding. Uh, volgens mij heb ik jou gewoon vanaf jaar 1 er al in gezet. Uh, dat is al 2015-2016 geweest. Oh, ik durf het niet meer te zeggen, wat erg, ik hou het niet bij. Dat nou, was 2013. Echt? Nee. Dat is, ik denk het wel. We zitten in het zevende jaar, dus dat kan niet. Ja, Boukje, ik denk dat ik de derde groep was en ik zat in 2017. Ja, oké. Okay. Dus dan in 2013 zijn we erover gaan spreken en dan in 2014 echt gestart. Ja. ja, ja. Wauw. Ja, we go back a while. Nou, helemaal te ja. terug. Eigenlijk wel leuk. Ik wil met jou eigenlijk dan wel even een klein tripje naar, naar Memory Lane. Hoe was dat? Hoe zijn wij gestart? Wat heb je gezien groeien? Dat is misschien wel mooi. Ja, wat ik heb zien groeien. Ja, ik heb, ik heb jou natuurlijk vooral... Dat is, jij bent eigenlijk de constante geweest die ik daarin heb, uh, heb gezien. Um, en ik heb, ik heb jou een beetje zien uh, stoeien en spartelen in het begin, om het hele traject op te zetten. <laughs> um, ik vind dat altijd wel heel mooi om... Uh, om bij uh, de creatie van processen te zijn. Ik ben vooral procesbegeleider en dan op een heel breed vlak inzetbaar. En juist um, hoe, hoe dat die processen allemaal uh, gaan en, en hoe ook ieder proces uniek is, dat vind ik heel erg boeiend om te zien. Dus wat ik gezien heb, is dat je in het begin heel erg hebt gestoeid om daar een uh, goede vorm aan te gaan geven aan die, uh, aan die opleiding. En dat het naarmate de jaren vorderde steeds meer um, ja, stevigheid kreeg. Dat het steeds meer vorm kreeg. Um, ja, ik denk na een jaar of drie, vier, um, dat het toch wel een hele, goede, een hele goede vorm had. Een hele stevige vorm. En dat het vanaf toen heel erg organisch kon gaan um, ja, evolueren in die zin dat... Um, de goede stukken erin konden uh, blijven en nog beter konden ontwikkeld worden... en dat de, de minder goede stukken dat die eruit konden. Ja, dat is wat ik vooral heb gezien. En ik heb ook gezien dat de kwaliteit van de, uh, van de cursisten steeds naar boven is gegaan. Steeds is gegroeid. Dat is mooi om te zien. Um, ik herinner mij van de laatste twee examens... Dat, dat, vooral, dat mensen vooral heel erg duidelijk hebben waar ze hun, um, hun niche in de niche van de afscheidsfotografie kunnen vinden welk stukje van de afscheidsfotografie voor hen um, juist heel erg belangrijk is en, en waar ze het meest aansluiting bij vinden en waar ze dus ook heel goed in zijn en heel erg in gaan floreren ja, heel tof ja, ik, er is gewoon echt ook iemand die dacht ik van nou die heeft gewoon goud in handen uh, maar die is nog niet gestart als afscheidsfotograaf, uh, omdat ze nog aan het afbouwen is met de gewone baan. Maar mm -hmm. uh, ik zit te trappelen van ongeduld. Mm -hmm. <laughs> dus, uh, ja, dus even ter cum laude, of nee, summa cum laude was er toen uh, iemand afgestudeerd. Ja, dat is echt bijzonder. Ja. Ja, ja. Ja. Even ter verduidelijking, Anja geeft een communicatieles in de opleiding. Ja. Um, zowel in Nederland als in België gaat Anja die ook geven. Ja, dus uh, nou goed, dat tripje memory lane. Het is gewoon voor mij ook heel erg leuk, maar ik denk voor andere mensen ook wel toch wel interessant om even te horen. Uh, maar het volgende stukje inderdaad van ja wat, wat, wat kom je doen, je had het net over uh, iets heel anders dan communicatie denk ik, uh, procesbegeleider <laughs> misschien hoort dat daar ook wel bij ja, procesbegeleider is eigenlijk uh, datgene wat ik, wat ik doe in, in alle soort van opleidingen die ik geef, want in die communicatietrainingen, zo op zo'n trainingsdag ben ik natuurlijk ook een groepsproces aan het begeleiden en dat is dan van korte duur, dat is dan van één dag het proces wat ik zojuist beschreef dat is het proces wat jij al zeven jaar of hoe lang is het uh, al aan het, uh, aan het lopen, bent um, maar inderdaad die, uh, die opleidingsdag in communicatie? Die ga ik ook uh, die verzorg ik dus ook inderdaad. Um, waar dat we daar vooral op gaan focussen, dat is um, gaan kijken hoe je. Uh, ja, hoe je op een eigenlijk gestructureerde manier, een, een, een gestructureerd model wat je kunt gaan hanteren, um, om goede gesprekken, verbindende gesprekken en duidelijke gesprekken kunt gaan houden met uh, rouwende mensen, met klanten, met uh, uitvaartondernemers... Um, met studiegenoten. En je kunt het dan verder ook nog natuurlijk doortrekken in je privéleven. Dat is niet uh, de primaire insteek van de, van de opleiding, maar dat hoor ik toch wel vaker, dat mensen het ook echt in hun privé, ja, in persoonlijke leven hebben kunnen inzetten. Uh, vaak nog in de baan die ze naast de fotografie nog, uh, nog beoefenen, kunnen ze het ook inzetten. Um, en dat gebeurt dus allemaal op een hele gestructureerde manier. Ik heb uh, daar een uh, model voor ontwikkeld, het samenmodel heet dat. Dat is ook uh, helemaal uit de doeken gedaan in mijn boek Hulp bij lastige gesprekken. En op basis van dat model gaan we dus die, um, die hele cursusdag um, werken. Ja, het is, een, het is altijd een mooie les en uh, de reacties daarom uh, zijn ook eigenlijk altijd heel... Uh, um, ja, hoe wil ik dat te zeggen... Uh, verbazingwekkend zo van oh, maar nu snap ik het en nu kan ik iets aanpakken waar ik voorheen ook echt heel moeite mee had uh, en, en bijna zo van waarom leren wij dit niet eigenlijk al in het gewone leven hè? Ja, ja. ja, het is eigenlijk materie die vanaf, vanaf de kleuterschool zou moeten basis moeten gegeven worden op scholen <laughs> want uiteindelijk is uh, en het is niet omdat dat mijn toko is maar uh, ik geloof echt dat uh, communicatie dat, dat de allerbelangrijkste vaardigheid is die we als mensen in het leven te leren hebben. Ja, dat... ja, Wij leren, leren vrij snel praten. Hè. Uh, ja. We beginnen vanaf uh, jongs af aan natuurlijk al uh, de moedertaal En dan vervolgens, uh, hoe praten we nou op de juiste manier, uh, zodat we ook krijgen wat we willen. Of zodat we ook ervoor um, zorgen dat mensen naar ons luisteren. Dat is nog niet altijd even eenvoudig. Mm -hmm. Duidelijk krijgen wat we uh, uh, voor ogen hebben, enzovoort. Misverstanden zijn natuurlijk zo gemaakt. En uh, voor mij heb ik dat in de opleiding ook uh, uh, willen zetten, omdat ik merkte dat er dus uh, in de ogen van uitvaartleiders heel veel fout ging. En dat men daarom ook echt niet zomaar met fotografen wilde gaan samenwerken. En daar schrok ik heel erg van. Mm -hmm. Dat is, oh mijn hemel, maar als, uh, als er fotografen zijn die zich allemaal komen aanbieden, en ze gooien allemaal de deur dicht, van ja, uh, ik heb er alleen of van ja, ja, ja, ik bel je wel. En ondertussen dat dus nooit niet willen doen, ja, dan, dan gaat er wat mis. Ja, ja. Dus voor mij was dat een heel belangrijke factor om dat goed um, ja, ook aan de basis neer te zetten. En dat fotografen dus ook gewoon wat dat betreft um, in gesprek kunnen gaan, waarbij uitvaartleiders uh, die deur open gaan zetten. Mm -hmm. Ja. ja. En heel vaak gaat het mis... Um, ja, ik merk toch wel dat heel veel mensen al op, vaak op hun werk, in de werksfeer, al opleidingen of cursusdagen hebben moeten volgen rond communicatie. Maar ja, standaard gaat het dan over... Hoe stel je goede open vragen? Hoe geef je op een goede manier feedback? Hoe kun je actief luisteren? Dat zijn zo van die, standaard, van die standaard onderwerpen die heel vaak terugkomen. Maar dat is absoluut niet waar we het die dag over gaan hebben. Dat zijn wel gevolgen die je er, of zaken die je als gevolg van de cursusdag zelf kunt gaan. Um, gaan vormgeven en kunt gaan zien van ja hoe kan ik dat nou precies het beste inzetten bij die of bij die of bij die persoon want het is allemaal afhankelijk van de persoon die tegenover je staat natuurlijk uh, maar het is vooral die um, ja, gestructureerde manier van een, een lastig gesprek een uh, lastig dan tussen aanhalingstekens hein, want het kan ook voor, voor gesprekken die je niet als lastig ervaart kun je het ook inzetten natuurlijk um, maar dus die gestructureerde manier, die gaan we um, tijdens die cursusdag aan bod laten komen. Ja. Mm, ja. Ja, tof. Fijn dat je het ook in, uh, in België gaat doen, uh, Anja. Heel fijn. Ja, ik kom uit België, dus uh, ik zou ook, uh, ook helemaal te popelen om het dan aan mijn uh, landgenoten te, <laughs> te gaan geven. Dan hoef ik nu eens niet meer die Vlaams-Nederlandse woordenboek uh, erbij te geven. <laughs> Ja. ja, heel tof. Um, de les van Anja komt praktisch na de lessen van uh, Elze. In dit geval uh, omdat uh, de rouwstuk uh, eerst komt. Dus dat er echt een stuk basis komt, een stuk theorie komt. Uh, begrip over wat, wat kan je allemaal tegenkomen uh, bij rouwende mensen. Want ook daarin uh, is nog weer alles. En als je dat dan daarna weer kan koppelen aan wat je leert in het samenmodel, uh, plus de, de stijlen van mensen in hoe zij kunnen reageren, uh, ja, is wat mij betreft een hele mooie volgorde. Uh, ik waarschijnlijk had, zouden we hem kunnen omdraaien, maar dan uh, in dit geval ja, hebben we het op die manier neergezet. En ik merk altijd dat dat een hele mooie opvolging is en een verdieping is eigenlijk op uh, wat else eigenlijk waarschijnlijk al heel erg gaat uh, neerzetten daar is over nagedacht <laughs> ja, ja ja en nou ja goed dat uh, wat Anja al aangaf dat we dus al zoveel jaren bezig zijn dat dat ook uh, de de, de les manier of wanneer wat waar komt is nogal eens uh, moeten husselen en uh, door het afgelopen jaar ook met de corona tijd heb ik zelfs ook weer dingen gehusseld, want je kan als je online les moet geven uh, niet heel zelf de lesprogramma volgen uh, als dat manier je bij elkaar komt Um, dus daar moet altijd heel goed over nagedacht worden maar dat, uh, dat werkt eigenlijk ook wel dus je kan, je kan natuurlijk best soms iets naar voren schuiven of iets anders uh, op een andere manier inzetten ja. zijn er inmiddels vragen hierover? dat zou zomaar kunnen natuurlijk nee? fijn, anders dan geef ik het maar aan ja, Else, Anja die zei net van uh, de communicatie zou je eigenlijk op school al moeten leren maar ik denk eigenlijk dat dat met jouw vak ook zo is hè dat mensen dat um, Ja, het is natuurlijk. Je ziet wel verbetering. Hè? De afgelopen decennium, eigenlijk de afgelopen tien jaar, merk ik wel dat de dingen veranderen in maatschappelijk. Er verandert altijd een en ander en dat is heel positief. Um, het leren op school overal is heel belangrijk. Um, alleen of het al lukt met kinderen um, in de basisschool, in die zin. Uh, dat rouw rouw is? Nee, wel dat ze mogen houden. Dat kinderen er mogen zijn als ze houden. Uh, omdat kinderen vaak, uh, ja, daar, daar ga het over leeftijdsfases hebben, zeker bij kinderen, er wordt een beetje een schiet vaststaand, want ieder kind uh, heeft zijn eigen groei en zijn eigen snelheden. Um, maar je weet bijvoorbeeld dat kleuters, die, die kunnen vaak nog niet eens woorden geven aan wat ze voelen. Dus dan wordt het al heel lastig om met woorden iets uit te gaan leggen. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat ze er gewoon mogen zijn en dat ze gewoon verdriet mogen hebben. En uh, dat we ze behoefte hebben om erover te vertellen, dat ze mogen vertellen. En als ze willen gaan spelen, dat ze gewoon mogen gaan spelen. En dat uh, hen niet opgelegd wordt om verdrietig te zijn. En dat zijn wel hele belangrijke dingen. En dat zie je, ik schrik ook wel soms van wat ik zie. Er zijn nog mooie voorbeelden aan te halen, maar over het algemeen moet ik daar wel vooruitgang in zitten. Uh, kinderen op de basisschool die boven het kleuter uitstijgen, zijn vooral meer het onderzoekende kinderen. En aan het eind van de basisschool begrijpen ze echt wat rauw in gaat houden als ze dat een keer hebben meegemaakt. Dus ja, leren zeker, maar vooral het kind moet er vooral mogen zijn. En leren daarover gebeurt meestal pas in het middelbaar. Ja. ja, ik denk dat het ook wel een verschil is leren over uh, dat dood bestaat als dat, dat rouw bestaat. Ik denk dat daar ook wel een heel groot verschil in zit. Ja, maar het ja, dat... over... is dood, hè? Oh jee, er is een vogeltje dood en wat betekent dat nou? Kan ik hem nou niet meer aaien of kan ik hem, niet meer... of kan ik hem wel oppakken, maar hij wordt niet meer levend. Wat is dood? Snap hij nou of is hij dood? Komt hij nooit meer terug? En waar is hij dan? Dat zijn de vragen vooral van kinderen. Ja. En later komt er dan de vraag bij, als ze iets groter worden van, goh, dan wordt het vaak heel technisch. Hè? Als ik hem onder de grond stop, hoe lang duurt het dan nog nou, voordat hij vergaat? Nee. En uh, uh, ja, ik, ja, je hebt zulke mooie voorbeelden. Een kind die zijn opa en een kist ziet, ligt zegt, goh, of oma, waarom heeft hij echt zijn bril nog op en kan toch niet meer kijken? Dat zijn allemaal van de, en dat zijn zulke reële kinderlijke uh, waarheden. En zulke reële kinderlijke waarheden vragen waarvan wij het automatisch vinden dat dat zo is, van ja, opa gewoon zien, zoals hij was, maar voor een kind is dat gewoon niet logisch, ja, je zegt dat hij niet slaat, ik kan niet meer antwoorden, ik kan niet meer zien, waarom heeft hij dan een godsnaam bril En dat zijn de mooie dingen van kinderen. Kinderen zijn zo uh, reëel in hun vragenstelling, ja, natuurlijk, dat is een goede woord, ja. ja. Ja, kinderen hebben heel veel. Er moet zeker veel geleerd worden, maar het mag vooral geleerd worden dat ze mogen zijn, dat hun verdriet mag zijn. Net zo goed als het er niet is, dat het er ook mag zijn. Nee, maar je kan het ze al leren door, niet per se door uh, rouw om de dood, maar ook rouw. Um, nou ja, het begin al heel klein natuurlijk, als ze hun, uh, hun uh, spen af moeten uh, staan, zeg maar. Of even moeten leren zonder uh, te slapen. Dat ja, kan een soort van rouw zijn voor een kind. Ik je. Ja, het afscheid nemen. Dat gaat, daar gaat het over. Het ja, nemen van iets wat je liep is. Hè? Dat kan het al zijn. Daar begint ja. het mee. Dat is helemaal prima is. Ja, mooi. Ja, en, en vooral ook waar ik. Ik uh, moet meteen ook weer denken aan een verhaaltje wat uh, Manouk Hier wel eens heeft uh, gehouden tijdens een van zijn lezingen. Dat de juffrouw thuiskomt uh, van het kind uh, om. Uh, ja, te spreken over uh, papa die is dood gegaan. En uh, nou, dan mag hij nog wat langer opblijven Want de juffrouw komt thuis en dan doet hij de deur open. en uh, Ja, mijn papa is dood. Helemaal zo bijna ja. blij om te mogen vertellen. Ja, ja, ja, maar dat weet ik al, schatje. En uh, ik kom hierop met uw moeder praten. Oh, dan denk ik toch, wow, weet je. Hij wilde ja, dat vertellen weet. en hij wordt niet eens erkend. Hij wordt er gewoon daar overheen gegaan. dan denk ik, ja, als een, als een juf van school dat al doet, denk ik, wow, dat, ja, dat, dat wij daar ook ja. mogen leren inderdaad. Ja, ja. dat klopt. En er zijn ja voorbeelden. Ja, zijn hele. Ja. Kinderen zijn vooral heel belangrijk in wie ze zijn. Daar gaat het over. Laat het kind er zijn. Laat het doen wat het doen wil. En uh, behandel het gewoon als kind. Maar laat het vooral zijn en luister het naar en geef het zijn eigen plaats. En praten er niet overheen, hè? Dat is wat mensen graag doen. Ja. ja. ja. Nou ja, als mijn, in mijn rol als afscheidsfotograaf uh, heb ik al menig keren mensen even apart gepakt en gezegd... Ik hoor u zeggen dat uh, de persoon slaapt, maar... Uh, ik zou dat toch niet doen. Uh, maar ik veel vervelend dat ik u die tip nu geef, maar... Uh, uh, u wilt niet dat uw kind vanavond niet meer wil gaan slapen omdat hij bang is dat hij niet meer wakker wordt. Nee, en ook in een kistje moet. Oh, ja, daar zeg je wat. En dan denk ik, ja, pff, heb ik mezelf weer. Weet je, Let's do, not do tips, maar ik kan het niet voor me houden. <laughs> nee, ja, dat, zijn, dat is je rol. Hè? Wat doe je wel, wat doe je niet als fotograaf. Dat is een hele lastige. En vaak voel je het ook wel aan bij de mensen uh, met een jong Wat hoe jij je kunt gaan. Ja, en het is vooral belangrijk als afscheidsfotograaf dat je ook het kind ziet, dat je ook ja. het kind aandacht ja. geeft en zegt van goh, ik ben er en ik ben er met jou en voor jou en uh, dat denk ik dat heel ja, dat belangrijk is. is. Ja, enig niet. Ja. Uh, Absoluut. Mooi. Ja. Ja. ja, mooier zijn wat dat betreft uh, voldoende foto's om te delen al over mooie uitvaarten waarbij kinderen ook betrokken zijn. En, uh, ja, ja, wij zien sowieso, denk ik denk hier in Nederland al wel heel veel vrijheid daarin, hè? dat de kist beschilderd mag worden, laatst zag ik hem zelfs, dat hij, dat hij vol getekend werd of met watervaste stiften gedurende de dienst en uh, ja, dan denk ik, dat is toch heerlijk, aan het einde ja, langslopen en de defileren en dat er dan wordt gezegd, wat is uw naam, zal ik uw naam er ook bij schrijven? Ja. Waarbij uiteindelijk mijn naam ook op de kist is beland, ik denk, nou, geweldig toch? Ja. ja. Ja, dat klopt. Dat zijn de mooie momenten. Maar niet alleen in Nederland, bouw ik je. Ook in België is dat ja, zo. Ja, fijn. Maar ja, goed, daar, daar kan ik niks over melden. Nee, maar <laughs> daarom zei ik het. Maar het is wel zo. <laughs> het ik is nog wat minder bekend misschien, maar het wordt steeds meer. Je ziet steeds meer... Uh, het westen van België is wat uh, voortvarender daarin. Maar je ziet dat langzamerhand heel België is, ik ja. Vaak is het nog hè, dat er nog een tante monniken of een, uh, uh, ja, een grootouders bestaan die het kerkloeken nog heel belangrijk vinden. Maar je, langzamerhand verandert het steeds meer. Ja, ja en daar wordt ook, ook, hier ook een al, een een proces, het, in het proces. Ja, volgens mij spraken jullie door elkaar. Wil je het herhalen? Wie? <laughs> Allebei. <laughs> Ik zei, in hier wordt er ook gewoon tijdens de dienst op de kist geschreven. Ik ah. heb ja, is gefotografeerd, inderdaad. En dat was gewoon ook een heel open en ik kon daar rondlopen. En eigenlijk zonder onopvallend te zijn. Het was ook een besloten uh, dienst met alleen de familie. Maar ik kon daar gewoon tussen staan en uh, ja, iedereen die tijdens de dienst uh, voelde dat hij iets wilde gaan schrijven of kindjes gaan tekenen, die kon dat doen. Op het moment dat hij of zij daar wilde. Ja, dat was mooi. Uh, ja. Ja, absoluut. Ja. Ja, en dat was in Oost-Vlaanderen, dus ook daar uh, <laughs> zij. Ja, Draai het draait om, nee, het westen, dat was bij de zee. Nee, dat wel goed. Vanuit het westen, Oost-Vlaanderen is het westen, langs de mond die het Ja, het Oh, kant, <laughs> daar het oosten. Oost-Vlaanderen <laughs> bedoelde. Ja. ja. En nee, het westen van. <laughs> het is iets groter. Ja. Okay, ja van de... Antwerpen en Gent en langs de man sijpelt het naar het midden. Ja. ja. Ja. Maar steeds meer, gelukkig, vind ik dan, uh, Want je klinkt hartstikke Nederlands, uh, Elze, uh, maar je vertoeft of je woont in, uh, in België? Ja, al twintig ja. jaar. Al twintig ja. jaar? Ja. Okay. En wat, wat is dan voor jou uh, een, een, mooi, een groot verschil tussen hoe uh, de Belgische mensen omgaan met dit stuk? Weet je dat inmiddels niet, dat kan hè? Ja, ik denk het wel. Kijk, wij Nederlanders hebben een wat duidelijkere verhaal over wie we zijn en wat we doen. Uh, en zijn vaak een beetje direct in onze communicatie. Om het netjes te zeggen. <laughs> um, en Belgen is, en niet allemaal, hè, maar over het algemeen zijn we wat rustiger. Uh, we uiten niet gelijk allemaal wat ze willen, wat ze voelen, wat ze zien. En wij zijn gewoon directer. Dat is het punt als Nederlander. En als, ja, Belgen zijn gewoon wat meer nadenken voordat ze spreken. Eerst denken, dan spreken. En soms spreken ze het niet uit. Aha. En vaak is dat heel erg gestuurd, want het wordt hier op school natuurlijk heel erg... Uh, de kinderen leren hier heel veel over uh, het gevoel van een ander. En dat wordt vaak heel erg vermijden. Mensen willen vaak andere mensen geen pijn doen. Ja. ja. En bij Nederlanders zijn daar we wat, mag ik zeggen, kort door de bocht. Soms denken we, oh ja, shoot, dat hadden we even een jaar of dat. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ik heb dat nog wel eens goed over uh, toen mijn vader gestorven is in 2014. Toen uh, heb ik van Bouwkje de tip gekregen, of ja, toen op dat moment niet echt de tip gekregen, maar ik had het in ieder geval in gedachten gehouden wat ze me eerder had verteld over de mogelijkheid om dus de kist te laten beschilderen door de kinderen. En uh, ik heb toen aan mijn moeder voorgesteld van, uh, zou je dat leuk vinden als de kleinkinderen de, de kist zouden beschilderen? Nou, dat vond ze helemaal geweldig. En um, wat dan in België uh, wordt gedaan, dat is bij zo'n begrafenisondernemer, dan wordt uh, die overledene die wordt in een standaardkist gelegd. En de kist die dan gekozen wordt, die, daar wordt die achteraf in gelegd. Dus de kist die wij gekozen, gekozen hadden als familie, die, uh, die werd dan door, door de kinderen beschilderd in lege toestand. Um, dus dat, dat uh, stond die begrafenisondernemer, dat, uh, ja, die vond dat wel oké. Okay. En, uh, maar op het moment dat dan de begroeting was, toen uh, wilde mijn moeder, die wilde heel trots, wilden zij eigenlijk die beschilderde kist erbij hebben. Maar uh, die begrafenisondernemer die vond dat niet zo leuk, want die ging, ging daar stoelen en planten voor zetten. En... Oh, <laughs> want die was, bang, die was bang voor zijn reputatie. Die zegt, ja, de mensen hier in het dorp, die kunnen dat echt niet aan, zegt die. Ja. Dus die was er heel bang voor. Um... Ja, ik ben daar heel uh, rigoureus in geweest. Ik heb allemaal die stoelen en die planten gewoon terug aan de kant gezet. <lacht> ik had de idee van, je moet erbij zijn. Mijn moeder. Ja, op is. Op is. ja dat was natuurlijk. Ja, haar kleinkinderen zijn haar grote trots, natuurlijk. Ja. Um, maar die heb ik toen gewoon aan de kant gezet. Maar ja, dat even ter verduidelijking. Hoe, hoe erg dat het in België inderdaad kan zijn. Hoe, um, ja, en soms de, is het ook onbekende ook, ook, hè? Wat ja je moet overal aan wennen Ja. Moe. en dan o oh jee Want ik weet wel hier toen bij die grote begrafenis in Lommel er stonden veertien uh, maagdelijke witte kistjes en twee donkerbruine en we hadden de kist van onze zoon dus ook en hij was gewoon thuis opgebaard dus ook iets wat niet helemaal gewoon is natuurlijk in België en de was bij ons thuis en we hebben de kist dus geverfd ja. We hebben van tevoren gezegd, onze zoon gaat niet mee naar de sugerijn, hè naar het grote gebeuren. Want a, ah, wij laten die kist niet wit, want we had hij niet mooi gevonden. En dan denken wij veel meer in de richting van ons kind dan wat de omgeving ervan vindt. En dat, dat, dat is wel een, een verschil. Mm -hmm. ja, dat kon je wel merken, want de anderen we hadden het allemaal aan de binnenkant gedaan. Want ja, dan moesten aan de buitenkant netjes blijven voor de buitenwereld. Ja. <lacht> Ja, ja maar daar hadden wij dan weer wat minder over nagedacht, oh, ja dat had ook gekund, maar daar waren wij weer niet op gekomen, want het is iets van, ja, het kind het moet een mooie gekleurde en geschilderde kist zijn, en ja. Maar dat is wel een heel tekenend voorbeeld, van, om het verschil tussen België en Nederland uh, aan te duiden. Dat de Belgen aan de binnenkant van de kist uh, beschilderen en de Nederlanders aan de buitenkant, Die kant, voilà, ja, dat is zo. Ja. Ja, wauw. En, en wat dat betreft is er nog zoveel te, ja, gebied te ontginnen, zullen we zeggen. Uh, want de generatie gaat gewoon door. Uh, en, en ik denk dat uh, onze generatie, wie waar ook veel op online wordt gedeeld en dat uh, de ontwikkelingen gewoon uh, naar elkaar toe ook voor je veel meer zichtbaarder zijn en dat men deelt ook, hè, ook Facebook ook, hoe vaak ik wel niet een bericht lees over oh, uh, we vieren dit jaar uh, het zoveeljarige overlijden van ja, mijn moeder of wie dan ook, en uh, we steken een kaarsje aan, of we gaan samen eten of weet je... Dat het, dat het vieren er veel meer mag zijn nog, uh, en dat er ook weer reacties onder komen van, oh wat fijn dat jullie dat doen, en dan denk ik, ja, dat is toch gewoon hartstikke prachtig. En dus, uh, ja, de ontwikkelingen, ik, ik moedig ze graag aan uiteraard. En ook op fotografiegebied dat we dus laten zien, uh, ook, al, ook al zouden het alleen maar uh, aan de binnenkant beschilderde kistjes zijn, dat we het in ieder geval op de foto's kunnen laten zien hoe dat dan was. En, uh, zodat het niet weg is en uh, dat er geen bewijs van is. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk. Uh, ja, ik vroeg me ook af, uh, Anja en Els ook. Um, hebben jullie foto's? Misschien niet door een prof professioneel fotograaf gemaakt, misschien heb je ze zelf gemaakt, maar heb je sowieso foto's? van van de uitvaart of de opbaring thuis of uh, van het kistje ja maar niet uh, met bartha in die, die delen wij niet want hij was behoorlijk beschadigd ja ja maar we hebben wel zijn kist en de beschilderingen en de kinderen die ermee bezig waren en later nog de hele familie maar ja ik geloof dat er wel 50 mannen die kist geschilderd hebben uiteindelijk maar uh, daar hebben we wel foto's van ja maar ook van mijn schoonvader bijvoorbeeld ja, oh, ja. En kun je vertellen wat die foto's voor je betekenen? Um, het is meer het proces en het grappige is dat op dat moment hebben wij foto's al gemaakt om het vast willen leggen. Maar het is niet dat ik het in een album gezet heb of zo. Het staat op de computer. Dan ben ik al een slechte fotoalbummens. Dus op dat betreft ben ik geen goed voorbeeld. En ik merk dat, we daar een, dat ik daar één keer in de je dat ik het tegenkom en denk, oh ja, en dan ga je er doorheen. Ja. Um, en dan denk ik, goh, wat hadden ze ook weer geschilderd? Dat gaat het gaat er ook om, hè, want mijn eigen kinderen waren er natuurlijk bij betrokken. Dus wat hadden ze geschilderd, oh ja, wat wilden ze zeggen? En daar kun je het al over hebben. Ja. Dat, daarvoor is het eigenlijk voor ons. We hebben het toen ook laten filmen. We hebben het niet gekozen voor een fotograaf, maar echt voor filmen. En dat had alles te maken met het feit dat er nog kinderen in het ziekenhuis lagen. En we hadden zoiets van: ja, die kunnen geen afscheid nemen. Als ze dat ooit nog willen doen, dan is er een film voor handen. En die heb ik echt nooit meer teruggekeken. Die heb ik twee keer ja. uitgeleend. En die staat in de kast en die kijk ik gewoon niet meer in. Dat is uh, iets van als een afgesloten geheel. Dat ga ik niet meer opraken. Anja, heb jij foto's? Wil je daar iets over vertellen? Wat de foto's voor jou betekenen? Of... Nou, ik heb uh, geen foto's van, uh, van het overlijden van mijn vader. Um, hij heeft een ziekbed van vijf maanden gehad. Daar zijn ook. Um, ja, er is ergens één laatste foto van ons samengemaakt. Maar voor de rest uh, heb ik daar geen foto's van. Um, nu, voor mezelf is dat ook uh, iets waar ik. Uh, niet achter staat. Wat, wat dat onderwerp betreft ben ik niet zo'n goede ambassadeur voor de, voor de opleiding. Omdat ik uh, zelf ook nog in uh, psychologische processen mij verdiept heb van wat, uh, wat een overlijden um, uh, doet met de psyche van een mens. En, um, ik ja, ben daar heel erg in verdiept geraakt en ik heb uh, gezien dat in sommige gevallen dat tot dementie kan leiden. Als je de steeds maar dat gaat herbelevendigen. Um, dus wat dat betreft ben ik dus niet voor, um, voor het bijhouden van foto's, maar dat is dan voor mezelf. Um, mijn kinderen waren op het moment van het overlijden van mijn vader, ik even denken, 13 en 14 waren die toen. Um, ik heb dat wel met hun besproken of ze dat we graag wilden hebben foto's en ja voor hun was het ook niet belangrijk zij hebben heel bewust die afscheidsperiode hebben zij meegemaakt en um, ja ook ook voor hun leek het wel van toen die ging was was het oké okay. het was afgesloten um, dus dat is de reden waarom we eigenlijk geen foto's hebben ja, ja Bijzonder wat je net zei rondom uh, dementie die kan optreden als gevolg van uh, uh, teruggaan in de tijd. Um, dan heb je het wel over gecompliceerde rouw en je hebt het ook over gestolde rouw. En dat zijn wel twee hele andere begrippen hè, dan mensen die op een, ja, noem het maar even, gezonde manier met rouw omgaan. Dus dat is wel in bijzonder gevallen, want anders komt het bijna over alsof iedereen dementie krijgt van rauw, maar dat, dat is niet waar. Nee, dat, is, dat is inderdaad ja. ook niet waar. Ja. Het is uh... niet zo, want mensen schrikken zich nu helemaal rot van help, ik wil fotograaf. Dat is niet waar. Normaal rouwverwerking, dan leiden de foto's niet automatisch tot het... Uh... Nee, maar dat is ook niet wat ik, wat ik wilde zeggen daarmee, nee. nee. Uh, wat... Uh, het is het, het, het steeds opnieuw herbelevendigen van de verlieschok op het moment dat er een shock is geweest, een trauma-inslag is geweest. Als dat heel sterk uh, opnieuw wordt, wordt herbelevendigd door bijvoorbeeld uh, uh, foto's, dan uh, hebben wij gezien uh, dat, uh, ja, dat, dat we vaak met dementie gaan uh, kunnen te maken hebben. Ja. Ja. Nu, ik heb er zelf ook geen behoefte aan. Ik denk niet dat het voor mij een trauma-shock is geweest of zo op het moment dat mijn vader overleed. Gewoon omdat we heel bewust die periode van afscheid hebben kunnen uh, doormaken, die vijf maanden. En um, ja, ook daar was het, op het moment dat die ging, was het, was het klaar, het was goed. Het was, ja, dat is natuurlijk heel wat anders dan wat jij hebt meegemaakt, Else. Voor, ja, een totaal andere setting natuurlijk. Hè. Ja, het was een traumatische gebeurtenis, ja. Ja, ja. Mm. Ja. En ja. jij, zoals je het net heel mooi zegt, je hebt afscheid kunnen nemen. En dat is zo belangrijk. Ja. ja. Mm. En dat zie je nu ook in het kader van corona. Mensen die geen afscheid kunnen nemen. Bij verkeersongelukken bij spontane hartslag, aderbreuken. Mensen die in één keer weg zijn, waar geen afscheid van genomen worden is bijna altijd een traumatische ja. ja, dat was eigenlijk mijn allereerste be, uh, be, uh, gedachte toen vorig jaar in maart... Toen die hele lockdown, die eerste lockdown, werd aangekondigd en werd gezegd van in woonzorgcentra en in palliatieve afdelingen mag niemand meer komen bezoeken. Dat was ongelukkig mijn eerste gedachte. Ik dacht, oh, dat moet afschuwelijk zijn, ten eerste al voor die stervende mensen daar, hè, dat die in eenzaamheid moeten sterven, maar ook voor al die rouwprocessen die... Uh, um, ja, op een niet, niet, niet normale, niet natuurlijke, niet, niet gezonde manier kunnen gaan gebeuren hè, bij al die familieleden van die mensen. Ja, ja er zit een heel groot schuldgevoel bij van mensen. Zo, ja, ja. Ik heb hem afgezet bij het ziekenhuis en nu moet hij alleen sterven en ik ben daar niet meer bij. Ja. En dan weer naar jezelf toe, ik heb geen afscheid kunnen nemen. Dus het mes snijdt voor die mensen aan twee kanten met een enorme groot Ja. En dan zul je maar net de kleindochter zijn, waar uh, oma of opa toevallig corona van heeft gekregen. Ja, mm -hmm. is, het is ja, heel zwaar voor deze mensen. Ik heb er een paar in de rouwgroep zitten, maar het is heel pittig. Mm -hmm. ja. Nou, gelukkig hoeven we daar niet als afscheidsfotograaf heel veel uh, mee te doen. Uh, we kunnen er wel over leren inderdaad. Uh, en wat ik zelf ook wel merk, is dat ik wat ik fijn vind, is dat wanneer... Uh, nabestaande zo vertrouwd is en ook dat we daarna het album samenstellen en dat ze dat ze nog iets willen vertellen over wat nou ja hè tussen de periode zeg maar dat ik foto's heb genomen en nu het maken van het album en dat het dan uh, in druk gaat komen en dergelijke uh, zijn delen nogal wel eens iets maar soms hoor ik ook wel iets dat ze dus dat ze bij wijze van spreken nog zoekende zijn in iets en dat ik dan uh, uh, soms nog wel eens weet van, oh, maar weet je dat bijvoorbeeld er de rouwgroepen bestaan? Of dat je hier in Nederland hè, uh, voor kinderen het stichting achter de regenboog. Of dat, um, dat ik weet van een aantal boeken af of zo. Dat je, dus, dat je ze ergens een, een stukje in een richting kan sturen. Uh, waarvan je denkt, hé, hey, dit kan hen misschien helpen. Um, wetende dat ook uh, ieder rouwproces uh, niet per se een... een een vervelend proces hoeft te zijn, uh, in dat het fout gaat. En um, in feite, het um, ja, percentage van mensen dat rouwt is hoog, maar dat het ook gewoon een proces is dat dat, dat het hoort. Dat het hoort bij de normale mensen, maar zeggen uh, of, of dat het normaal verloopt, uh, omdat ja, heel veel dingen zijn gek en dat is ook normaal, maar zeggen en dat het niet stopt en dat het, of niet stokt. Uh, dat je niet uh, ergens in vast komt te zitten. Dus dat is iets wat ik mede daaruit meeneem. En ze enkel een soort van ja, handreikingen kan geven. En dan denk ik, dat is, dat is tot zover is mijn taak. En verder niet. Precies, dat is je rol of Ja, dat ik heel erg wel kan luisteren ook naar hen. En uh, uh, andersom gebeurt het natuurlijk ook nog wel, omdat ik uh, vooral ook wel. Uh, ben gaan delen, ben gaan bloggen, andere mensen aan het woord heb gegeven of aan het woord heb gelaten in, in verhalen of in situaties waarbij inderdaad ik ook nog wel eens telefoontjes krijg van mensen die dus nu uh, rondom een uitvaart zitten en zeggen van Baukje, uh, zo en zo, uh, mijn, mijn moeder, oma, weet ik veel, iemand is overleden en... Uh, ik zou je heel graag inhuren, in maar ik weet nu al dat mijn familie dat niet wil, dus daarom bel ik niet. Maar wij hebben ook geen verzekering, we hebben geen idee wie wij moeten bellen aan uitvaartsverzorger. Heb jij misschien een idee? En dan zeg ik ook van nou, oké, okay, ik weet dat jij in Vught woont, maar waar is degene die overleden is? Waar woont die? En dat ik meedenk, eh, omdat ik natuurlijk toch al wel best wel veel eh, uitvaartleiders ken, of begeleiders, of, of wat dan ook. En uh, wat is er nodig en waar, waar zoek je naar? En dat ik dan best vaak ook daarin een stukje kan helpen. En dat, dan, dat vind ik al zo fantastisch, dat ik dan ook terugkijk la later. Van, oh, je hebt echt de meest fantastische spreker, ritueelbegeleider, uitvaartleider. Maakt niet uit wie, maar voorgesteld aan ons. Want dat, dat klikte ook echt. En, en dan denk ik, ja, weet je. Dus je kan zoveel, op zoveel manieren um, een bijdrage leveren. En ook dat wordt onthouden. Dus ook al kan je niet altijd misschien fotograferen van mensen. Uh, of word je pas op een, op een ander uh, punt ingezet. Uh, dus dat vind ik wel heel tof. Want uh, ook nu heb ik dan net uh, een uitvaart mogen fotograferen. En de boeken zijn afgeleverd. Die vrouw die was echt zo blij. Ze zegt, maar zes maanden terug had ik dat ook zo graag gewild. Toen was haar eigen man verloren. Nu was het de vader van haar man. En uh, ze zegt, ja, toen heeft uh, mijn vader wel wat foto's genomen. Maar ja... Ja, die wilde er ook zijn voor mij, dus dat kon niet echt, die heeft er gewoon een paar genomen. Maar ja, dat was voor onze kinderen zo goed geweest. En ik zie nu hoe, hoe mooi ook deze foto's zijn geworden, echt boven verwachting. En oh, ik, heb, ik heb echt zo'n spijt, ik heb zo'n spijt dat ik dat toen niet ja, echt, echt daarvoor heb gekozen om het professioneel te laten doen. Dat ik eigenlijk alleen maar zei tegen mijn vader, nou fijn dat je wat foto's wil nemen en dat is het. En uh, dacht ik van ja, maar waarom vertelt ze mij dit nu hè? Ja, moet ik hier nog iets mee? En toen heb ik uh, wel nog even met haar meegedacht. Van, denk je dat ik nog iets voor je zou kunnen doen? Um, en puur door daar met elkaar over te praten, zei ik nou, ik denk dat over een poosje, wanneer jouw kinderen misschien ook weer wat ouder zijn, of dat er weer opnieuw de dag is uh, dat dat papa jarig zou zijn, of dat uh, op de dag van het sterven... Um, een moment is waarvan je denkt nou ik wil daar iets mee ik zeg dan dan kan ik met je meedenken dan kan ik um, mij als fotograaf best inzetten om iets met de kinderen te maken samen iets te fotograferen wat belangrijk was S um, ik heb ooit een, een heel huis gefotografeerd omdat iemand zei ja ik wil graag de spullen ik wil al veranderen maar um, ik durf het niet weet je um, en ook bij mensen ben ik uh, in huis geweest, om, of om, ze heb ik een familieportret gemaakt, uh, waarbij ze dus het portret wat op de schouw staat, zullen we maar even zeggen, maar, of aan de muur hangt, eraf gehaald en daarmee op pad geweest, omdat zo van, dan hebben we toch een familiefoto en uh, papa of wie dan ook, is er dan nog weer bij. En dan zie je gewoon de trots van mensen. Want ja, ja je voelt altijd nog uh, die leegte. Die persoon hoorde erbij en is er niet. Uh, nou, dus, toen was ze zo blij, ze zei, oh, dat ga ik doen, dat ga ik meenemen. Niet nu, maar dat komt, want nu zitten we nog in het proces van rouw van opa. En, ja. Oh, zei ze, dat vind ik fijn. Dus ja, de wetende, kennishebbende van rouw, van verlies, uh, in, in de rol van afscheidsfotograaf. Wat ik wil meegeven is dat ja, als je dat eenmaal hebt, kun je op zoveel meer manieren helpen. Met daarbij de communicatieskills om het ook ja, goed neer te kunnen leggen. Te weten wie heb ik voor me, wat voor persoon heb ik voor me en uh, hoe kan ik daarin meedenken. Dus uh, ik denk haast wel te zeggen dat we hebben een veel grotere taak dan alleen maar onze creativiteit in te zetten. Mooi. Mooi. Right. Ja, we zijn er bijna helemaal stil van. Um, wil iemand nog iets toevoegen, delen hierover? Wat um, mag het nu? Maar anders dan ga ik uh, denk ik zo meteen iedereen danken voor hun aanwezigheid. Mm. Het is goed zo, hè? Fijn. Ja, helemaal goed. <laughs> nou, dan hoop ik dat jullie uh, ook weer een stukje wijzer zijn geworden en uh, wat hebben opgestoken. Hopelijk nog meer het idee hebben van, wow, wat ga ik allemaal doen en meemaken en beleven. En uh, mag ik dit allemaal gaan doen straks? Wauw. Het uh, hoeft ook niet in één keer gelukkig. Het mag stapje voor stapje. Dat is ook het fijn aan een opleiding dat het uh, begeleid mag worden. Het woord leiding zit daarin. Leiderschap, leider, leiding geven, weet ik veel. Ja. En, uh, ja, ook dat is erg mooi om... Uh, mee te mogen geven. Dus fijn dat je erbij komt, uh, Else. Dank voor je aanwezigheid uh, van nu. Dank je wel ook uh, Anja voor je bijdrage. En uh, ja, jouw lesdag is geweest en jou, jou zien we straks weer uh, in de examencommissie ja. en uh, in de volgende groep. Dus uh, Josien en Dirk ga je in ieder geval uh, ontmoeten. Ja. Zei, gisteren was je er even bij. Helemaal top. Ja, leuk. Ja, Ik heb laat ingeschakeld, maar ik ben er toch echt voorbij. Hartstikke tof. Helemaal goed. Je was hartstikke welkom. Dat is dan uh, fijn. Dank je wel. Yes. Ja, en, uh, en Marianne, uh, vandaag uh, is ons gesprekje niet gelukt. Ik heb nee. nog niet gereageerd. Het was een beetje druk. <laughs> Geef niks. Alles ja, op zijn tijd. heb nog even contact. Ja, en heel erg bedankt. Ik vond het een hele bijzondere... Meeting uh, over het en uh... Ja, ik merk al meteen dat we dan ook uh, hè, zo van <laughs> rustig praten. Ik, tenminste, ik er zelf een beetje. <laughs> ja, inderdaad. Ja. ja. Allright. Nou, uh, morgen gaan wij nog één keer samenkomen, Ilja. Ja. Um, waarschijnlijk gaan we het dan iets meer hebben richting het einde van de opleiding toe. Gewoon puur om daar al een stukje inzicht in te geven. En hebben we ook al een gast, hè? Ik weet even ja. niet, jij wie? Gerda. Gerda, juist naar het einde en dan nog weer het vervolg daarna. Gerda is namelijk uh, ook al een aantal jaar... En heeft hij bij jou in de groep gezeten? Ja. ja. Uh, is afgestudeerd en een aantal jaren bezig. Uh, komt helemaal uit het noorden, Friesland. En um, heeft ook net als jij uh, het uh, keurmerk uh, gedaan. Of ja, uh, is nu keurmerkdrager al een poos. Uh, dus misschien dat proces ook daarna. Zo van, hoe zit dat dan weer? daar gaan we daar naar kijken. Yes! Nou, mensen, dan wens ik jullie nog een hele wel. hele fijne avond. Dank voor de aanwezigheid. En, um, ja, we kunnen het zelfs nog weer gaan terugkijken morgen. Dan ga ik hem online zetten. Heel erg bedankt. Dank je ja, allemaal. Fijne, fijne, avond. fijne avond. Fijne avond. Fijne avond. Ja. Thank <laughs> you.